Deze video is voor iedereen die niet weet waar hij moet beginnen. Voor iedereen die twijfelt. Voor iedereen die ooit heeft gehoord. Zou je dat wel doen? Doe het toch normaal. Of stop er maar mee. Want dat lukt je toch niet. Weet je welke mensen dit zeggen? Egoïsten. misgunners En de belangrijkste. Mensen die bang zijn. Fuck jullie. Of je nou de grootste Nederlandse fitness YouTuber wilt worden. Mee wilt draaien in de Mr. Olympia. ...of een Engels YouTube kanaal wil starten. Het kan! Of je het nu doet voor jezelf, voor je vader of om rijk te worden. Wat je ook wil doen, ga het doen! Je kunt je eigen sportschool openen, een online fitness supermarkt starten... ...of je kunt er nog veel meer bij gaan doen. Oh, shit. Nu is er maar één vraag en dat is... ...wat ga jij doen? Ja, je gaat commentaar krijgen. Ja, fuck mensen fuck gaan je belachelijk fuck maken. Fuck en ja, sommige mensen misgunnen je alles. Ja, daarmee ingebroken. Maar jij weet iets wat die is niet weten. Jij komt uit je comfortzone. Jij durft risico's te nemen. En jij durft jezelf te uiten. En zodra je dit inziet, dan weet je dat alles mogelijk is. Ga op zoek naar dat innerlijke vlammetje. Ga doen wat je leuk vindt. Ga doen wat je blij maakt. Ga doen waar je voor leeft. En als je het doet, ga er dan voor 110% voor.